Youngblood High Definition Powder kun je aanbrengen onder je foundation als primer. Dit zorgt ervoor dat de huid egaal is, minder rood, het geeft een verzachtend effect en dat je foundation de hele dag mooi blijft zitten. Ook kun je dit product na je foundation aanbrengen voor een hele mooie gladde stralende uitstraling. Ik ga je laten zien hoe dat moet.